Goedemorgen, uh, vandaag gaan we aan de slag met een getallenlijn. Um, het is eigenlijk een soort rekenopdracht voor kleuters, maar het is altijd leuk om ook gewoon thuis te doen. Um, om dit te maken heb je eigenlijk niet zo heel veel middelen nodig. Ik heb zelf de luxe van een laser kleurenplinter. Die heeft uiteraard niet iedereen. Je kunt ook stickertjes gebruiken of je kunt ze iets erop laten tekenen. Ik heb gekozen voor het knippen en plakken. Allereerst heb ik afbeeldingen genomen van appels, die op een A4'tje gezet en uitgeprint. Hetzelfde heb ik gedaan met de bananen en met de aardbeien. Daarna heb ik een velletje genomen, in dit geval oranje, nu pak ik een gele. kunnen we duidelijk contrast laten zien, maar eerst wat heb je nodig? Een liniaal. Een zwarte permanent marker. Mag uiteraard ook een andere kleur. Een lijmstift. Een schaar. En in mijn geval heb ik gebruik gemaakt van een papiersnijder. Dat is uiteraard niet noodzakelijk, maar het maakt de boel wel een stuk makkelijker. In de schoolsituatie zul je die sowieso hebben. In de thuissituatie uh, misschien wel, misschien niet. Denk je van nou dat vind ik wel heel erg handig. Die zijn aan te schaffen bij de Action bijvoorbeeld. Voor een paar euro. Ik geloof dat deze 6 euro was. Dus je valt jezelf er geen buil aan. Allereerst het velletje. Het velletje in de uh, breedte is 21 cm. 21 uh, gedeeld door 3 is 7. Dus ik ga 3 stroken van 7 centimeter knippen. 21 min 7 is 14 Opslaan. Moet je dat natuurlijk wel goed doen? Nou, ik doe er sowieso maar eentje voor. Dus die even opzij. Dan 7 centimeter. En je moet het wel goed kunnen snijden. Ja. Nou, die twee doe ik even weg. Normaal gesproken hou je natuurlijk drie over. Dan doe ik deze oude even opzij. Je legt ze dan alle drie. Over elkaar heen. En je vouwt hem dubbel. En daarna vouw je hem nog een keer dubbel. Dit betekent dat je vier vakjes overhoudt. En die ga ik nu met kleur accentueren. Dat hier. Ik lop eraf. En. Lijn zetten. Dat doe ik op alle vouwlijnen. Zo. Als je het kinderen makkelijk wilt maken, schrijf je er zelf 1 tot en met 4 in, maar je kunt het ze ook zelf laten doen. 1, 2, 3, 4. Kan het kind zelf al heel goed tellen of kun jij al heel goed tellen dan hoef je dit stukje niet te doen maar voor de kinderen op de de de oudere peuters en de jongste kleuters is het soms handig om stippen te zetten ze weten op die manier hoeveel er geplakt moet worden nou, ik doe het redelijk uh, grof het uitknippen uh, mijn ervaring is dat met name de wat oudere kleuters heel secuur zijn en helemaal over het zwarte randje gaan knippen. Uh, trek daarom dus bij oudere kleuters iets meer tijd uit voor deze activiteit. Want zij willen graag heel secuur knippen. Wat doe je vervolgens? Je knipt er eentje uit. En bij de 1 hoort er uiteraard 1. Die plak je op. Bij de twee horen er twee, kunnen twee aardbeien zijn als het kind het leuk vindt. Of iets anders, uh, twee gezichten van opa en oma om in het thema van de week te blijven. Uh, het kunnen ook twee appeltjes zijn of twee banaantjes. Het is totaal aan de invulling van het kind. Uh, bij de kleuter wil het soms ook nog wel eens zijn dat ze andere patronen zien. Uh, ben ik in elk geval in de praktijk achtergekomen. Uh, dat betekent dat ik in de praktijk bijvoorbeeld... Een kind had wat allemaal in elk vakje er twee deed. En dat uh, eerlijker vond dan dat het ene tasje of het ene vakje meer fruit kreeg dan de andere. Want alle vakjes horen evenveel te krijgen. Ik ga daar niet tegenin. Uh, wij hebben niet... Althans, ik heb hier niet het doel om uh, kinderen correct te laten tellen. Elke structuur, zou ik zeggen is meegenomen. Als ze bij elke twee hebben gedaan, hebben ze ook erkend dat twee elke keer evenveel is en hebben ze uiteindelijk toch nog iets geleerd. Zo kun je ze bij alle vier doen, met of zonder stippen, uh, jouw eigen inschatting. Sommige mensen vinden het ook fijn om voor zichzelf stippen te zetten, omdat ze dan weten uh, waar ze plakken en dat ze de verdelingen weten. Voor kinderen maakt het helemaal niets uit. Waar, wat precies die verdeling is. Al zullen wij als volwassenen graag de dobbelsteenverdeling gebruiken. Simpelweg omdat we dat zo gewend zijn. En je ziet hier nu 1 tot en met 4 liggen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk 1 tot en met 8. En als je de laatste er nog achter legt heb je 1 tot en met 12. En zo heb je een mooie getallenlijn 1 tot en met 12 waarmee de kinderen kunnen oefenen. Dan wens ik jullie veel plezier met deze knutsel. En tot de volgende keer.